Hallo, in dit filmpje ga ik jullie uitleggen hoe schaalberekening werkt. Ik geef eerst wat theorie en daarna gaan we met voorbeelden aan de slag. Maar eerst kunnen we onze vraag stellen, waarom hebben we schaalberekening nu eigenlijk nodig? Stel, we willen het in de klas hebben over olifanten. Dan kan ik zo'n olifant meebrengen naar de klas. Maar echt handig is dat niet. Het is logischer om een olifant op papier te tekenen. Maar hoe weten we dan hoe groot een echte olifant is? Ook architecten gebruiken schaalberekening. Wanneer zij een huis willen bouwen, tekenen ze dit eerst op papier. Door met schaalberekening te werken, weet de aannemer hoe groot het huis moet worden dat de architect getekend heeft. Zo zijn er tal van voorbeelden. Zo, nu weten jullie waarvoor schaalberekening in het dagelijkse leven gebruikt wordt. Voor we zelf aan de slag gaan, frissen we even wat theorie op. Bij schaalberekening is het belangrijk dat we onze eenheden correct kunnen omzetten. 1 kilometer is 1000 meter. 1 meter is 100 centimeter, dus 1 kilometer is 100.000 centimeter. Wat is een schaal nu eigenlijk? De breukschaal geeft de verhouding weer tussen de afmeting op een kaart of get en de werkelijke afmeting. Maar wat betekent dat nu? We nemen opnieuw onze olifant van daarnet. Als we weten dat die getekend is op een schaal van 1 op 20, hoe groot is die dan in het echt? Om dat te berekenen gebruiken we een omrekentabel. We vullen die in in vier stappen. Bij stap 1 vullen we de schaal in. De schaal van onze getekende olifant is 1 op 20. Dat wil zeggen dat als de afstand op de tekening of kaart 1 cm is, dat de werkelijke afstand 20 cm is. Dit vullen we in in onze tabel. Stap 2 houdt in dat we gaan meten hoe groot de olifant in onze tekening is. Dat is 10 cm. Dat vullen we in in onze tabel in de bovenste rij. In stap 3 gaan we berekenen hoe groot de echte olifant is. We bekijken daarvoor de verhoudingen. Van 1 cm naar 10 cm is maal 10. En wat we bovenaan doen, doen we ook onderaan. 20 cm maal 10 is 200 cm. In werkelijkheid is onze olifant dus 200 cm hoog. In stap 4 ten slotte controleren we of wat we berekend hebben wel in de juiste eenheden staat. We willen graag weten hoe groot de olifant is in meter, niet in centimeter. Dat moeten we dus nog even omrekenen. Om centimeter in meter om te zetten moeten we delen door 100. De olifant is dus 2 meter groot. We gaan dit nog eens doen, zodat we het helemaal onder de knie krijgen. We nemen de kaart van België erbij. En we willen berekenen wat de afstand is tussen Brussel en Antwerpen in vogelvlucht. De schaal van deze kaart is 1 op 800.000. We vertrekken opnieuw van onze tabel. In stap 1 vullen we de schaal in. 1 centimeter op de kaart is 800.000 centimeter in werkelijkheid. Voor stap 2 gaan we meten hoe groot de afstand tussen Brussel en Antwerpen op de kaart is. Dat is 5 centimeter. Dit vullen we bovenaan in onze tabel in. In stap 3 berekenen we de werkelijke afstand. Van 1 cm naar 5 cm is maal 5. En wat we bovenaan doen, doen we ook onderaan. 800.000 centimeter maal 5 is 4 miljoen centimeter. In stap 4, tenslotte controleren we of wat we berekend hebben wel in de juiste eenheden staat. We willen de afstand graag kennen in kilometer, niet in centimeter. Om centimeter om te zetten in kilometer moeten we 4 miljoen delen door 100.000. De afstand is dus 40 kilometer. Ziezo, jullie weten nu hoe schaalberekening werkt. Bedankt voor jullie aandacht.